Ik wil even terugkomen op de moties. Um, want de heer Dross zegt van wij beoordelen alle moties, alle als ChristenUnie, op de inhoud of we wel of niet meestemmen. Maar ik geloof dat niet, sorry. Dat geloof ik niet. Ik heb hier laatst in een debat gezeten, in een twee minuten debat. Dat is een debat waar uh, moties ingediend kunnen worden. We hebben Kamerleden dan twee minuten de tijd voor. Het debat duurt niet twee minuten, maar elk Kamerlid krijgt twee minuten. En ik zat, in de, ik zat hier bij een debat. En um, ik stond uh, hier ergens in de zaal. En toen had een uh, Kamerlid... Um, het was bij een stemming, sorry... Uh, toen had een Kamerlid hier had... Het was in ieder geval in de plenaire zaal. Het was in de plenaire zaal. Ik moet heel even terugdenken. Het was nog niet zo lang geleden. Um, nee, excuses. Het, het was bij een regeling voor werkzaamheden. Ik moet het even goed zeggen. Het was bij een regeling voor werkzaamheden. Er werd uh, een debat aangevraagd door iemand. En uh, een van de mensen uit de coalitie, um, die ging akkoord met uh, dat debat. En ik zag uh, iemand anders uit de coalitie opveren dat het helemaal niet de bedoeling was. En ik stond er toevallig, kon te horen, ik heb niks afgeluisterd... maar er werd door het ene Kamerlid tegen het andere Kamerlid gezegd... nee, we hadden afgesproken om daar tegen te stemmen. Oh ja, ja dat, oh, dat had ik even niet zo goed door. Dus er worden gewoon, en dat is op zich helemaal niet erg, ik bedoel, dat, dat mag mag afspraken maken. Het is helemaal niet zo dat het niet mag, maar dat denk ik, wees daar gewoon eerlijk over. En het is wel opvallend, uh, heel vaak, dat de coalitie gewoon wel altijd eensgezind dan optrekt ook bij stemmingen. En dat we wel eens het gevoel krijgen, maar niet alleen wij, maar heel veel mensen in Nederland, van ja, er wordt wel van tevoren gewoon even afgestemd met elkaar dat we allemaal uh, tegen gaan stemmen. Dat Want ik eigenlijk. zie het namelijk heel weinig voorkomen dat een, een coalitiepartij uh, dan toch even iets had. Het komt voor, maar op cruciale dingen komt het toch weinig voor. Dus ik wil oh, ja. eigenlijk wel wat inzicht krijgen van hoe werkt dat dan precies. Die laatste vraag is mooi, maar dat moeten we misschien niet hier dan doen. Um, maar om antwoord te geven op je vraag, ik vind het namelijk wel een slechte zaak... Als het enkelvoudige argument van een Kamerlid om tegen een debat te stemmen zou zijn omdat dat een coalitieafspraak is. Als dat het enkelvoudige argument is, vind ik dat net met u volgens mij een slechte zaak. Als daar niet een inhoudelijk argument ook naast ligt waarom een debat niet nodig is of waarom het misschien op een ander moment moet of wat dan ook. Dus ik ben het eigenlijk gewoon heel met mevrouw Van der Plas eens. Het enkelvoudige argument dat iets de coalitie of wat dan ook zou raken, vind ik geen doorschrijvend argument om tegen een motie te zijn of tegen een debataanvraag te zijn. Mevrouw Van der Plas. Nou ja, mijn vraag van hoe werkt dat nou precies, Daar zegt de heer Dros van, ja, ik denk niet dat we het hier moeten hebben. Maar ik denk dat het cruciaal is dat we het hier wel over hebben. En bedoel, ik wil niet helemaal een debat over de Tweede Kamer uh, hebben, maar het gaat heel erg over vertrouwen in de politiek. Waarom, en mevrouw Beckerman heeft het ook heel goed aangegeven, die die moties in waar ze eigenlijk ook niet eens om zo heel veel vragen, maar toch... Ergens structuren wil uh, losfrikken. En um, daar worden mensen um, in Nederland worden, uh, gedupeerd door dingen die wij hier wel of niet doen. Um, dus... Ja. Ik vind het eigenlijk wel belangrijk om antwoord te krijgen op die vraag, want hier wordt gedaan alsof elke partij echt afzonderlijk de motie beoordeelt. Maar toch zie je vaak dat er een verbond gesloten wordt, dat er dan toch voor of tegen gestemd wordt. Dank u wel. De heer Drost. Ja, voorzitter, misschien mag ik een voorbeeld noemen wat mevrouw Van der Plassen en ik samen hebben meegemaakt. alsof was mijn, mijn eerste plenaire debat, als ik me goed kan herinneren, of tweede. Dat ging over de kinderhartcentra. En mevrouw Van der Plassen diende twee moties in. Waarvan de minister toen zei, ik ontraad die en hij had daar een paar goede argumenten bij. En ik kan me herinneren dat na het debat ik naar u toe liep en ik tegen mevrouw Van der Plas zei letterlijk, um, beste mevrouw Van der Plas, ik weet niet meer hoe ik u heb, heb genoemd. Als u die en die zaken nu aanpast, dan zullen wij uw motie steunen. En u heeft dat gedaan. En wij hebben uw motie gestemd. Nou, dat is een voorbeeld hoe, hoe de samenwerking hier in deze, deze Tweede Kamer, vind ik, op een gezonde manier kan plaatsvinden. Op basis van inhoudelijke argumenten, op basis van de inbreng van de minister, samen tot een goede, goed, goed gedragen voorstel komen. En dan stemmen wij in ieder geval, in dit geval spreek ik voor onze fractie, stemmen wij voor uw motie. Tot slot mevrouw Van der Plas. Dat is ook heel fijn, die samenwerking soms. Want we kunnen elkaar soms ook versterken. Als we er dan iets in kunnen wijzigen in een motie, dat je dan wel steun krijgt. Hè? Dat doen wij zelf ook wel eens. Dat we naar aanleiding van een appreciatie door de minister zeggen. nou weet je, Als ik, hè, als ik nou zus of zo in zou staan, of dat of dat, uh, kan ik zo of zo interpreteren. Um, maar daar ging het mij. Dat was niet mijn vraag. Uh, mijn vraag is om ook gewoon voor mensen in Nederland... Kijk, ik... Laat ik, zitten, laat ik daar ook duidelijk over zijn. Ik zeg niet van, oh, er worden allemaal spelletjes gespeeld. in achter onze rug, hoor mijn ellebogen en zo. Maar ik denk dat het voor mensen in Nederland wel helder, uh, die willen het wel helder krijgen, van waarom gebeurt dat dan op deze manier? En door te zeggen van, nee, maar wij als ChristenUnie zijn echt helemaal de enige die beslissen of wel een motie wel of niet doorgaat en dat bekijken op inhoud. Dat geloof ik. Ik geloof dat er op inhoud wordt gekeken. Maar de uiteindelijke beslissing... Dat er toch een blok wordt gevormd. Dat is niet om de heer Drost of de coalitie te betrappen. Maar om is dat gewoon helder uit te leggen hoe dat dan werkt. Dat, dat is wel. wat ik graag zou willen. Ja. Heer Drost. Ja, voorzitter. Um, Oké, okay. ik heb hetzelfde hart als mevrouw van der Plas als het gaat om de parlementaire democratie. En die kloof tussen, tussen overheid en, en burgers. En daarom ga ik ook een antwoord geven. Misschien wel een beetje gevaarlijker. Maar wat ook gebeurt... Ik weet niet of mevrouw van der aan meedoet. Ik heb het nog niet meegemaakt. Maar er komen ook moties hier op de vloer die zo zijn geformuleerd dat het voor een coalitiepartij heel erg lastig wordt om er tegen te zijn. Maar waarvan je weet, als we dat zouden doen, dan maken we brokken bijvoorbeeld in bestaand beleid. Even los van coalitieafspraken. En dan voel je, zo voel ik dat persoonlijk, voel je als coalitiekamerlid, voel je misschien wat meer verantwoordelijkheid voor de, voor, voor, voor de regering en, de, en het voorbestaan van, van, van, van het land dan misschien een ander. Maar dan, wat er dan gebeurt is dat er feitelijk vanuit een andere hoek dan de coalitie een spelletje wordt gespeeld. Zo ervaar ik dat dan wel, mevrouw Van der Plas. Waarbij het heel lastig wordt om je positie te bepalen. En dat, dat maakt het soms wel ingewikkeld, maar ik wil dan voorzitter, volgens voor mij is het belangrijk, even terug naar Groningen. Want blijkbaar heeft de commissie een aantal van die dingen geconstateerd. Want ze schrijft niet voor niks op dat het de Tweede Kamer slecht lukte om door coalitionspraak heen te komen. Nou, laten we daar dan over spreken en kijken of daar fouten gemaakt zijn. En volgens mij mogen die dan ook hier gewoon besproken zijn.